Leuk dat je kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is 5 l video al Warmoor en vandaag gepad met deze dikke Vito gemaakte Owen Mods. Uh, of die te krijgen is weet ik eigenlijk niet. Ik zou Owen even lekker benaderen op Discord. Uh, hij is denk ik wel te vinden in mijn eigen Discord. Uh, die is net in beeld gekomen of die staat nu in beeld. Denk je daarvan in de beschrijving. Super vette Vito. Uh, in ieder geval het model klopt met op basis van de werkelijkheid zijn maar de echte Vito. Uh, er zit blauw op, zoals hopelijk mag ik zeg, hopen gebruikelijk is uh, bij.. Uh, Hallo, who is dit? Wel, deze voertuigen die gereleased worden vergeten, ja. Um, er zit een stop- en volgbordje op die ook werken. Blauw, uh, sorry, wit licht, oranje licht, groen licht, bijna uh, uh, alles. En ik geloof ook wel een uh, redelijk netjes interieur. Yes, um, ik ga een paar vragen beantwoorden die ik heel vaak door de comments uh, zie verschijnen. En ik hoop dat dat uh, hiermee uh, het een en ander uh, verklaart en oplost. De eerste vraag die ik toevallig in mijn hoofd heb zitten is... Uh, jouw ja, wegen zien er anders uit hoe kan dat? ja dat zou kunnen kloppen uh, hier gebeurt iets ja achtervolging stap in stap in win. dat is namelijk German uh, realistic German roads of zoiets German road textures geloof ik en uh, ja dat dat de Duitse textures zijn denk ik wel te vergelijken met de Nederlandse daarom uh, dat die best wel goed te doen is de verkeerslichten die zijn uh, verkeerslichten en de verkeersborden, daarachter gaat die zijn uh, van wondermods echter kun je die misschien ook nog wel online downloaden van mh uh, team mh mh als meer ook wel bekend um, maar dat weet ik eigenlijk niet ik weet dat hij ze ooit eens gereleased heeft maar dan kom ik eigenlijk direct bij mijn volgende vraag Daarvoor gaat hij nog steeds hè. Uh, of mijn volgende antwoord op een vraag en dat is namelijk um, waar zijn alle dingen heen? Waar zijn alle Nederlandse dingen heen? Is hier nou laagje gegaan? Het is tot de mot het aangaf, anders was ik volle vaart vooruitgereden. En ehm, um, dat is, uh, die zijn allemaal weg of uh, op privé gezet. En hoe komt dat nou? Mijn game hangt een beetje vast, maar daar gaat hij weer. Ik uh, ben ondertussen twee dingen tegelijk aan doen en zoals jullie weten kan een man dat niet altijd heel goed. Nou, nu ben ik hem wel kwijt, denk ik. Um, hoe komt er nou dat die dingen allemaal offline zijn gezet of gehaald of zijn verwijderd zelfs? Uh, nou, um, heel simpel gezegd, er, zijn, uh, er is ook een Roblox community en de Roblox community um, vindt er blijkbaar nodig een aantal, sorry, want ik weet dat heel veel van mijn kijkers waarschijnlijk ook Roblox spelen. Dus voordat ik iedereen ga. Uh, beledigen. Uh, een aantal makers van voertuigen die maken ze niet daadwerkelijk die uh, rippen ze, zoals uh, we dat noemen. En rip is eigenlijk het voertuig van GTA downloaden door een bepaald programma te uh, halen en uh, dan krijg je hem unlocked. Uh, alle voertuigen worden locked, gereleased, wat er eigenlijk inhoudt. Er zit een slotje op waardoor jij niet die lichtbalk eraf kunt kopiëren en plakken op een ander voertuig of uh, het heel interieur kunt kopiëren. Of die flitser die er goed uitziet kopiëren. Of de hele Vito. Nou, hun kunnen dat dus wel met een programmaatje. Ze zetten die, deze auto bijvoorbeeld erin. En knip en plak, niet letterlijk, staat het in Roblox. Nou, dat is natuurlijk heel flauw. Um, en ook niet de bedoeling. Uh, daarom zijn al die mods uh, eigenlijk verwijderd. Dus je moet geluk hebben als je ze allemaal nog op je computer hebt staan. En anders vrees ik toch echt dat je ze pech hebt. Um, omdat je ze ook namelijk niet mag doorsturen. De, of ja, ik vind... Ik vind dat dat niet mag. En meerdere mensen kijken da denken daar zo over. Um, het is niet netjes als iemand iets verwijdert dat je het dan zelf weer gaat verspreiden. In ieder geval uh, daar genoeg over gezegd. Ik hoop dat dat duidelijk is. Uh. We hebben dus net een achtervolging gehad. Het voertuig reed langs en blijkbaar waren collega's in achtervolging. Ik heb verder niemand... Uh, Niemand van de collega's gezien, dus ik weet ook helemaal niet wat strafbaar feit was. We zijn weer in kwijt. Uh, we zijn ingemeld, het is een nachtdientje met deze video. Ik heb wel genoeg gepraat denk ik zo. En uh, Voor de rest geen bijzonderheden. Ja, ik, ik ben zelf erg druk. En uh, ik, ik, ik wil niet uh, mijn kanaal opgeven in dat opzicht dat ik echt zeg van ik stop ermee. Maar ik heb het gewoon echt druk met een uh, extra opleiding. Uh, bovenop de opleiding die ik al heb gedaan. Ik heb uh, verpleegkunde gestudeerd en ik zit nu op een hbo opleiding die uh, daarop aansluit. En uh, dat is wel even een ander biscuit zoals uh, weet je, Louis van Gaal zou zeggen. Uh, oftewel dat is andere koek dan dat ik gewend was. Dus dat is heel hard werken en uh, school en werk. Daarnaast doe ik dat ook nog. Staat voorop. Dus uh, wanneer ik tijd heb wanneer ik zin heb uh, neem ik op voor jullie zoals vandaag dus. En eens kijken of er een leuke melding komt. Ik zei wel een nachtdienst maar ik geloof dat er wel bijna ochtend wordt we've got a suspicious person Davis. on a yes. way. Dat is geloof ik heel ver ja dat gaan we even niet doen hè to sneak too ja dan dan met het uh, uh, de informatie dat ik net zei dat ik echt druk was kan ik daar misschien ook alweer een vraag die ik ook veel krijg beantwoorden um, wanneer weer eens roleplay Nou, ik zit in principe heel officieel zit ik bij de uh, hulpdiensten Penelux um, Echter ben ik nog nooit aanwezig geweest in die vier weken of dat ik nu zit 1201 dat is 1201 Hoe komt 12. dat nou? 1, Lincoln, 18. We've got a 484 in Marietta Heights nou, Wat ik zeg, ik uh, ben gewoon heel erg druk met school en werk en als ik al vrij ben s'avonds dan heb ik soms ook wel een zin om Even lekker met de boys, zoals de mensen dat, of zoals we dat noemen, met de boys, college spelen ofzo. Um, wa waar het op neerkomt, ik heb gewoon echt geen tijd voor opnames uh, in roleplay. Want zoals jullie dan waarschijnlijk wel als je roleplay een beetje kent weten, je moet toch een heleboel mensen bij elkaar weten te, uh, te verzamelen. En die mensen die zijn uh, niet altijd even uh, behulpzaam in dat opzicht dat iedereen wel even van zich moet laten horen. En het is allemaal grappig en... Het is niet binnen een half uurtje klaar. Ook al wil je een video van 10 minuten maken. Dat is gewoon een feit. Uh, we zijn tenminste op plaats bij een winkeldief. En we gaan even kijken uh, wat hier verder loos is. En of uh, daadwerkelijk een winkelboef hier hebben. Dus uh, ik ga mijn best doen, maar ik kan daar echt uh, niks in beloven. Goeiedag schotel. Hallo agent. De boef is achterin. Kopie dat. Ik ga even met de beveiliger praten, want daar blijft deze winkel een beveiliger. Goedendag, wat is uh, hier aan de hand? Oh wacht, wat is er aan de hand? Nou, dat is de security die dat zegt. Um, er is een poging gedaan tot winkeldiefstal. Uh, gelukkig heb ik de boef weten te vangen terwijl die probeerde weg te gaan. Uh, het gebeurt steeds vaker deze dagen. Hier, nou, dat is geloof ik een she. Uh, probeerde dingen te stelen in totaal van 242 dollar. Nou, dat is een heleboel geld. Mevrouw begint boos te worden, dat zijn allemaal leugens, klootzak. Uh, Waarom the fuck uh, heeft deze winkel ineens goede uh, beveiliging? Nu moet ik naar uh, de binnenstad gaan om een gratis uh, spullen te krijgen. Winkeldiefstal is geen misdrijf. Uh, de echte misdadigers zijn de mensen die deze spullen verkopen. Heb je niet de prijzen gezien die ze tegenwoordig hanteren agent? Uh, als je de prijs hebt gezien dan weet je wel dat uh, uh, dat winkeldiefstal zo gewoon wordt deze dagen, oké okay. um, maar uh, ze zegt achteraf maar ja weet je wat ik was niks aan het doen uh, ik was gewoon even rond aan het kijken deze man liefst nou, ik geloof dat je jezelf wel een beetje tegenspreekt in dit verhaal uh, en uh, oftewel je zegt gewoon eerst van ja uh, het wordt steeds duurder dus uh, ik moet mijn gratis spul nu eens anders gaan halen bla bla bla en uh, ik heb trouwens niks gedaan Goed. Beste heer, wij gaan uh, deze mevrouw aanhouden voor winkeldiefstij. Wow, We gaan meewerken, bij niet up. de het verplichtje verrechten. Maar raadsman, die raadsman, kunnen die krijgen in het politiebureau. Arrest, We gaan nu uh, in de boeien doen. En fouilleren mag ik officieel niet doen. Ik doe het wel even, anders moet ik weer een vrouwelijke collega. Deze kan op laten komen, het duurt allemaal lang. Ja, toch. En zij had... Uh, Even kijken, een paar pillen in een plastic bakje, drie pillen zonder markering erop, een vliegtuigticket en een lockpick. Dat is denk ik, als ik het zo begrijp, iets om sloten maar open te maken, maar ik weet het eigenlijk niet. En een telefoon. Al met al, net allemaal niet illegaal wat ze bij zich heeft. Die of, nou, ik noem het al meteen drugs, maar wat ik wil zeggen, die pillen kunnen dus wel drugs zijn. Um, en even een transportje, deze kan op laten komen assistance required ook een vraag die ik veel krijg uh, waarom neem je die uh, persoon zelf niet mee nou in dit geval rij ik wederom solo waarom doe ik altijd solo rijden ja, dat vergeet eigenlijk vaak een collega erbij te roepen uh, en ook omdat ik dan nu lekker weer door kan naar de volgende melding dus uh, als ik met z'n tweeën rij, dan mag ik de verdachte achterin laten nu in de coronatijd uh, zijn er ook speciale busjes die de transporten doen en doen de noodhulp eenheden het niet zelf dus uh, in principe klopt het nu dus wat ik doe. Dan gaan we door. Het is dus inmiddels daglicht en maken we allemaal zijn we doen gewoon een, een halve nacht ochtenddienst. Of het was gewoon een hele ochtenddienst. Maar als je om 7 uur begint dan is het geloof ik nog wel even donker tegenwoordig in de winter, of ja, in november nu en in de wintertijd. Dus het kan allemaal joh. Ja. We have shots fired at an officer in uh, Lamesa Code 99 all units respond. ...naar een uh, collega die is uh, beschoten tijdens een verkeerstop. Onbekende situatie. Weet je niet of de collega gewond is of de collega alleen zelf heeft geschoten. Uh, weet alleen dat de schoten zijn gelost. We hebben ook een mot geïnstalleerd dat het drukker is op de weg op bepaalde tijdstippen. Zo zie je dat s'nachts bijna niemand rijdt. Uh, overdag, nu dus ook s ochtends, meer mensen rijden. En uh, ook in uh, bijvoorbeeld Sandy Shores uh, minder mensen rijden dan hier in de um, in de in de stad. We oh shit! Copy that. We right now. Nou, we kunnen take that dit gaat helemaal fout. De twee collega's van voren zijn al dood. Ze zitten in één verdachte ook. Ik zit vast hier. Zo. Tweede verdachte ook uitgeschakeld. Die vrachtwagen rijden even over mijn collega heen. Gaan we meerdere collega's naderen. Ja. Collega, houden jullie hem in de gaten. Ik loop door naar de andere verdachte. Het gaat regenen. Ik zet zo de regen uit, want ik begreep ook van jullie in de comments dat die regen erg irritant was. Ik ervaar dat zelf niet zo, maar als jullie dat ervaren zal dat ook zeker zo zijn. Ik kreeg er namelijk meerdere comments over. Het voertuig is leeg, wapens bergen en graag met spoed deze kant op een ambulance ambulance assistance required on um, uh, dus ik zet het even uit het ik vond het zelf al leuk maar als jullie nogmaals zeggen dat het irritant is dan geloof ik jullie op jullie woord. waarom ziet de collega er zo uit dat is een foutje we dan even alle wapens bergen en hij crasht. allemaal geen probleem veel meer ik ga uh, um... ja goed, ik zie jullie zo meteen weer. We gaan hier alles uh, laten zoals ze staat, want dan kunnen we niet meer oplossen namelijk. Oh, goed. Ik weet niet wat hier los is met dit voertuig. Maar er is iets loos. maar nou, hij namelijk heel raar of zij. We laten het volgen want dit is natuurlijk geen plek om te stoppen er waren genoeg kansen ik weet ook niet waarom ze te zien zij hè ik zie het niet goed niet volgde Bedankt mevrouw hey. heeft u voor mij een rijbewijs reden van de staande houding uh, is het feit dat ik u toevallig over de stoep zie rijden de volgende steegje in zich gaan danig tegen de muur aan knalt uh, al mijn al uh, vreemd rijgedrag. Ze vragen over heeft u iets gedronken? Daar hoef ik geen antwoord op te geven, zegt ze. In principe is gelijk. Ze is niet de antwoord verplicht, maar het maakt dat wel extra verdacht. Uh, of heeft u drugs genomen? Niet recentelijk, nee, kan wel zo zijn, ook al heb je gisteren of eergisteren drugs genomen. Dat is een beam. Dan uh, zit het toch nog in je bloed en misschien zelfs tijdens de speekseltest ook. Dus ik ga u uh, laten blazen, ik kom even aan uw kant aan. En ook een speekseltest, wauw, we de speekseltest afnemen. En dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat met de beste vrouw heeft gedronken niet te veel toch nee het moet ofwel, nee moet 0, nee nee nee niet te veel oké okay. dus heeft wel gedronken um, maar het is gewoon niet ze mag nog rijden of het verstandig is zeker niet dus dat gaan wij ook uh, benoemen bij uh, de beste vrouw we gaan ook even kenteken check doen. Kijken of er niet iets op het voertuig staat en anders mag ze denk ik haar weg vervolgen. Ik twijfel een beetje. Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 07 Uniform Papa xr ray 502 No 1099 uh, Ik zou zeggen ze mag nu niet. Uh, ze krijgt van mij een rijverbod op, op basis van artikel 5. Gevaarlijk rijgedrag. Ze reed net namelijk over de stoep tegen een gebouw aan. Um, ondanks dat ze dus niet... Um, niet te veel heeft gedronken volgens hè, de wet zeg maar, want ze zat op je mag 0,08 hebben, ze zat op 0,016, dat is in het geel, dus het is minder toch. Ik, ik ben er even heel slecht in rekenen, um, maar ja, ze rijdt dus wel zeer gevaarlijk over de stoep dat is niet normaal, dus ik ga gewoon een rijverbod uh, opgeven. LSPD, don't make me shoot je Ze verdrijven U gaat uh, uw weg uh, te voet vervolgen. En de voertuig mag iemand ophalen die niet gedronken heeft. Dit negeer ik even. Ik heb mijn plicht gedaan. Tot ze nu verder rijdt. Oh nee, toch niet. Ze pakt even de spullen. En ze gaat de voet verder. Al met al, Wim lost het weer. Perfect op. Even kijken of we een melkje kunnen pakken en anders. Uh, en daarna zal het wel einde dienst zijn. Dus, uh, naar mijn idee zijn we lang bezig. Nu al.. Iemand met een mes zou... So, uh, even kijken, A person attacking people with knife at the train station. Oeh, dit kan wel eens een aanslag of iets zijn. En uh, alleen met blauw, zodat we, uh, zodat we niet veel opvallen. Maar er uh, wordt wel van ons verwacht dat we daar snel te plaatsen gaan zijn vrij. Want dit is natuurlijk niet goed als er daadwerkelijk iemand, uh, lekker binnenbochtje, met een mes uh, zitten steken. Ja, daadwerkelijk steekpartij. Staan blijven! Als zij tramverkeer even stilzetten, stoppen! Wat die, wat die! Oh, is hij is schoten gelost! Noodknop! Waar zit die noodknop op? Oh, Stoppen. Right Stoppen. Right Stoppen! Waarom mist Wim? Doing? Hij heeft al heel lang geen IBT nog gehad. Ik word van rechts ook beschoten geloof ik. Stoppen! Deze oh, yeah, pak hem dan! Stop, uh, vriend! Jullie don't kunnen wel achter. Oh my god, waarom stopt die gas niet en waarom doen mijn collega's niet? Ah, ik zo weinig gogen? Nee? Stop! Nou! LSPD, don't you move! Nou, goeiedag schoot op Peter! Shit. Zo, we hebben wel even zieke ontwijkactie gedaan uh, toen net, toen, uh, toen we net over dat ding konden klimmen. Wel chill tot deze hier op plaats kwam. Oké, okay, dames en heren, wij gaan ermee kappen voor vandaag. We hebben weer uh, voor ons leven moeten rennen en weer voor ons leven moeten schieten. Al zijn we tot de conclusie gekomen dat Wim wel even een. Oh, daar stond mijn Vito natuurlijk. En nu niet meer. Al veel collega's op afgekomen, dat is fijn. Uh, Al conclusie, Wim moet opnieuw naar de uh, IBT training, oftewel even weer leren schieten. Hey, ik geef jullie bedanken voor het kijken, ik hoop dat jullie uh, begrip hebben voor mijn situatie in dat opzicht, hè? Dus het druk zijn en minder video's uploaden, is al, speelde langer natuurlijk, en, uh, maar ik blijf in ieder geval doorgaan voor jullie. Ik zou zeggen, fijne avond, fijne dag, fijne middag, fijne ochtend, fijne nacht, wanneer je ook kijkt, fijn weekend en uh, de ballen laat zich niet vallen. Doei!